Oké, okay, je bent serieus bezig met je marketing, je bent flyers aan het uitdelen, e mails aan het sturen, je bent druk aan Twitter, je bent druk op Facebook, je bent op YouTube bezig, je bent met Instagram bezig. Allemaal hartstikke leuk, maar wat doen vervolgens jouw bezoekers? Met welke actie jij op het internet ook doet, het is belangrijk dat je weet van hé, hey, wie klikt er op mijn linkjes, wie komt er uiteindelijk op mijn website terecht en wat doen uiteindelijk mijn bezoekers? Nou, in deze kleine woensdag Gemakdag video laat ik je zien hoe je via een simpele techniek Exact ziet wat jouw bezoeker doet. En dat gaat dan verder van, hé, hey, hij komt via Facebook of hij komt via LinkedIn of via mijn nieuwsbrief. Maar via welke nieuwsbrief? Dus we gaan weer een simpele techniek, eigenlijk extra informatie aan je link toevoegen, zodat waar je die link ook deelt, exact kunt achterhalen hoe succesvol je campagne is, hoeveel omzet je uit die campagne hebt gehaald, wat er goed gaat in je campagne en wat er minder goed gaat. Oké, okay, nou, hoe werkt het? Welke campagnes je ook gaat voeren, met de techniek die ik je laat zien, kun je eigenlijk elk linkje die je maakt, kun je bepaalde informatie meegeven. Zodat je, wanneer je in je Analytics dashboard gaat kijken, je alle informatie kunt terugvinden. Als we kijken hoe dat er dan uitziet, je ziet hier de data van de merchandise store, dus een webshop die Google producten verkoopt. En dan zie je verschillende informatie staan. Je ziet bijvoorbeeld de naam van de campagne. En je ziet hoeveel bezoekers, dus hoeveel gebruikers, de sessie, bounce percentage en transacties. Dus je kunt alles terugzien. Nou, hoe werkt dat? Je hebt een campagne. Dus dat is de overkoepelende naam. Vervolgens als je op de campagne klikt, kun je hier zien het bronmedium. Dus in dit geval is het zo ingesteld dat campagne... Die je net zag, een bepaalde naam krijgt. En het Bron medium, dit betekent het zijn de partners, de affiliates. Dus andere partijen die reclame maken. Nou, hoe kan je dit voor jezelf in gaan stellen? Je gaat naar de campaign URL beelden. Dan zie je even de link ergens onderaan deze video. Of typ zelf deze link in. Vervolgens geef je je website naam of de link, de URL. Dus in dit geval, stel wij, zullen, wij willen een promotie maken voor de cursus SEO schrijven vullen we deze link in. Vervolgens geef ik de bron. Stel ik zeg, nou ik weet dat ik een, van een bekende andere website of reclamewebsite, mag ik een gastblog schrijven waarin ik een linkje plaats naar de cursus SEO schrijven. Ik zeg dan dat de campagne in een gastblog en het medium, dus welk Welke bron is dan bijvoorbeeld website A? Om mezelf te helpen kan ik ook nog zeggen ik geef er een bepaalde campagne na. Dus stel dat ik weer terug zou gaan in Analytics. Ik ga naar acquisitie, campagnes. Alle campagnes. Dan kom ik op deze alle campagnes terecht. Dus stel ik ze allemaal heel eventjes verversen. Dus ik ga heel even snel naar overzicht. Campagnes, alle campagnes. Scroll naar beneden, dan zie ik hier de campagne. Dus wat is de campagnenaam? De bron op een gegeven moment. Als je hier klikt kun je de bron zien. Dus bijvoorbeeld partners. En dan vervolgens het medium. Als je dat immers tenminste ook allemaal hebt ingesteld. Hoe meer je via de campaign URL beelden instelt, hoe meer je terugkrijgt. Je kunt eventueel... In principe als je Google Analytics hebt gekoppeld met Google AdWords. Komt dit automatisch. Maar je zou eventueel een extra term. Dus wat is bijvoorbeeld het betaalde zoekterm waar je op richt. En wat staat er in bijvoorbeeld de advertentie of in de tekst. Vul al deze informatie in. En in principe heb je alleen deze nodig. En de campagne source of naam. Alleen dit al. Stel dat ik zou zeggen. Oké okay, ik heb deze. En ik heb hier. Uh, nou ik zeg gastblog A, nieuwsbrief A, nieuwsbrief B, eh, Twitter Promo A, Twitter Promo B, etc. Dan geeft mij dat al veel meer informatie, dan wanneer ik alleen puur in mijn Analytics account de informatie ga terugkijken. Dus via deze techniek, je vult je link in, je vult de campaign source in, campagne medium en campagne Oké, okay, Heb je nog vragen of andere opmerkingen, zelfs gerust in de reacties? Ik zal je persoonlijk verder helpen. Wil je nu meer van dit soort tips krijgen en video's ontvangen, zorg dan ergens dat je via welk kanaal je ook kijkt, je abonneert. Het is gratis en je krijgt dan elke week, in ieder geval op de woensdag woensdaggemakdag, nieuwste tips van mij. Heb je ideeën, suggesties voor de volgende woensdaggemakdag, laat het vooral weten en ik neem het mee. Veel succes!